Ik heb geen blaren. Zes dus ongeveer. Er Ze zijn er nu juist negen opengeprikt, dus maar ik heb er nog meer. Maar eentje. Ja, een stuk of nee, moet je erin zien. Na drie dagen stappen eindigt Juppie 26 in Puurs. KSA Isegem was als eerste bij de aankomst. De andere groepen volgden al snel. Ook de jacuzzi's liepen meteen vol: vol van jongeren met een leuk avontuur achter de rug. Wat is de zotste anekdote van jullie reis? Toen we um, op de warmste dag van heel, ja, de vier dagen hebben we 13 kilometer verkeerd gelopen. En we moesten normaal 30 doen en we hebben er 43 gedaan. Je kunt nooit te veel bier drinken, maar je kunt dat wel te rap drinken. We aan, we mogen graag naar het toilet gaan en ja, meneer zei dat hij geen toilet had. Eigenlijk gewoon samen zijn met zijn groep. Dat was echt chic. En hier aankomen was het leukste moment. Om stad X te vinden wandelden ze 100 kilometer. Waarbij ze zelf instonden voor eten en slaapplaatsen. Dat was de zotste slaapplaats. Uh, vannacht we uh, mogen douchen en, en ontbijt en bedden gekregen en eten gekregen. Het was echt super. De eerste. Dan hadden we een huis voor ons alleen, maar we moesten wel in de kelder slapen. Ja. Maar, zwemvijver. zwemvijver, zwemvijver ja. Ja. En zo'n cafeetje daarnaast dat ook van ja. dat huis was. Goh, wij hebben bij een kinesist mogen overslapen in haar kelder. En dat was daar ook een heel fitnesscentrum en een sauna. En we hadden ook een privékeuken die we mochten gebruiken. Eigenlijk waren ze allemaal wel chic. Het was groot en met zetels, dus van de zachte slaaplagen. De essentie van de Joepie is ook na 50 jaar nog niet veranderd. Als je zo'n groepje drie dagen lang in moeilijke omstandigheden laat doorbrengen, die groeien naar elkaar toe. En daar kunnen we onderweg wel eens wat wrijvingen zijn, maar de moeilijkste momenten, die onthouden ze. Die dragen ze later mee. Als je de Joepie niet meegemaakt hebt, dan ben je niet in KSA geweest. Hier in Puurs zal na even uitblazen het feest snel aanvangen. Voor sommigen is dat uitblazen zelfs niet nodig.